Oké, okay, maar stel nou dat de een of de ander een relatie krijgt. Tja, mij heeft al een paar dates gehad en ook een relatie al... En uh, dat ging, want we hebben één ding afgesproken, namelijk dat we gewoon samen wonen. Ons gezinsleven staat op nummer één op dit moment. Dus als er een nieuwe gast of een vrouw bijkomt, dan is het niet zo van oké, okay, nu uh, gaat het gezin splitten en uh, moet hij daar, zij daar en jij moet weg en la la la. Nee, we blijven gewoon hier samen wonen en die dates of die relaties, die komen erbij. <laughs> als ze willen, tenminste niet in bed natuurlijk, dat niet. Niet in bed. Veel te druk. Ik hoef geen uh, vaste relatie meer. Dus ik heb wel gedate af en toe. Nee, ik vind dit veel leuker. Jullie zijn mijn date. Ik vind het veel leuk om te creëren, om video's te maken. En uh, ja, dat ga ik doen. Als je het leuk vindt, like deze video even. En uh, ik zie je snel. Ciao.